Welkom in het Haga ziekenhuis. Ik ben Kimberly Herdigein, een van de recruiters. Ik laat je graag zien waarom ik trots ben om in het Haga te werken. Allereerst natuurlijk omdat het een ziekenhuis is. Hier helpen we mensen die ziek zijn. Wat is er nou waardevoller? Maar het is ook een mooi ziekenhuis. Het ziekenhuis staat er inmiddels al bijna 50 jaar. En de nieuwe gebouwen zijn er nog maar een jaar of zes. Binnen is alles vernieuwd en is het er super comfortabel voor onze patiënten en medewerkers. We zijn een toonaangevend ziekenhuis en hebben vele belangrijke zorgfuncties. Natuurlijk een grote spoedeisende hulp voor volwassenen en een speciale kinderspoedeisende hulp. In ons moderne operatiecomplex worden de meest uiteenlopende operaties uitgevoerd. Bijvoorbeeld openhartoperaties. En in ons ziekenhuis worden elk jaar gemiddeld 3500 baby's geboren. Naast onze patiëntenzorg zorgen we ook voor onze medewerkers, mijn collega's... Zo kunnen we hier lekker sporten, heerlijk eten in ons restaurant en wat dacht je van een goede kop koffie in onze espresso bar. Onze barista's schengen bepaald geen Haagse bakjes. Tot slot zijn we ook een opleidingsziekenhuis voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Voor mensen aan het begin van hun loopbaan, maar ook voor als je wilt switchen naar de zorg. Onze Haga Academie helpt je daarbij. Kortom, wil je de zorg ontdekken? Check dan de website werkenbijhaga.nl. Hopelijk tot snel!